Nu ga ik de oefening rond opzomming en nummering ook een keer maken in de online omgeving, dus in Google Documenten. Aan de linkerkant zie je het voorbeeld, het eindelijke resultaat. En aan de rechterkant ga ik die oefening bouwen. Dus hier moet je zelf die lijst even bouwen van meisjes en jongens uit de klas. Dus dat ga ik nu even doen. Meisjes. En de meisjes zijn Laura Esma en Maria. Zo, en de jongens zijn Noah. Jasper. Een Ali. En er zijn twee Ali's in de klas. Eentje Kural en eentje Bielen. Voilà. Daarna moet ik zelfs mijn eigen naam nog gaan toevoegen, maar ik ga eerst zorgen dat die opzommingstekens correct staan. Dus als ik de opsommingstekens aanzet van boven, kan je sowieso gaan kiezen of je het juiste opsommingsteken al terugvindt. Ik zie hier het sterretje al staan, dus ik zie eigenlijk al welke dat het gaat moeten zijn. Dus ik kies deze. Maar je ziet dat meisjes en de jongensnamen nog niet op het juiste niveau staan. Dus ik duid de drie meisjesnamen aan. Ik druk op het knopje voor het niveau te vergroten. En die gaat me wat dieper inspringen. Eigenlijk één niveau verdiepen. Hè. Dus bij Ali moet ik dat nog een keertje extra gaan doen. Want Ali heeft, er zijn twee Ali's in de klas. Dus als ik dit opschuif, dan zie je dat ik dezelfde nummering in ga heb. Of dezelfde opzommingstekens, dat is het. Nu, ik zie nog dat ik mijn eigen naam moet gaan toevoegen. Dus hier bijvoorbeeld onder Jasper. Oei, ga ik mijn eigen naam toevoegen. En ik moet ook de afstand op vijf punten zetten onder een alinea. Dus ik duid die aan. Ik ga naar opmaak, alinea stijl, oei, uh, regelafstand. En ik ga bij custom afstand zelf zeggen dat daarna vijf punten moeten zijn. Toepassen, je ziet dat alles mooi mee opschuift. Dus eigenlijk is die opzommingsoefening die is klaar. Hier moet ik een horizontale lijn invoegen. Dus dan doe ik invoegen, horizontale lijn, voilà. En dan zie je dat er nog andere mogelijkheden van opzommingstekens zijn. Dus je hebt standaard opzommingstekens, maar ook andere. Dus hier had je er een aantal, dus ik zal het nog eens laten zien. Deze heb je nu nog, dus ik kan die bijvoorbeeld ook aanduiden. Je ziet dat, dat ik die hier ook had gekozen, maar je ziet dat ik hier ook uh, duimpjes heb staan. Dus ik kan deze ook gaan aanduiden, dan moet ik eerst de uh, opzommingstekens aanzetten. zo Dan moet je zorgen dat je in de opzommingslijst staat. Dus niet geselecteerd, maar gewoon ergens in de lijst staat. Je doet opmaak, opzommingsteken. En bij de lijstopties kan je meer opzommingstekens kiezen. Uh, je weet dat je hier kan tekenen. Nu, ik weet dat ik een duimpje nodig heb. Dus ik doe thumbs. Voilà. En van het moment dat ik de duimpjes aanduid, veranderen mijn opzommingstekens. Je gaat ook zien, iedere keer als je op enter drukt, kan je zo een nieuw dingetje gaan toevoegen. Dus uh, het werkt wel degelijk. Hè? Zo, even weg. En dan mag je nog zelf een gaan kiezen. Dus je zet de, nummering, of de, sorry, de opzommingstekens aan. Je kiest opmaak. En bij de lijstopties kan je er meer kiezen. Kies iets willekeurig, bijvoorbeeld een hartje. Voilà, en dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Goed, de volgende oefening gaat over nummering met meerdere niveaus. Die is minstens zo belangrijk. Aan de linkerkant zie je het resultaat weer. Hier zie je al uh, alle landen staan met alle provincies en een aantal gemeenten. Niet alles natuurlijk van ieder land. Uh, maar ik moet die nummering in stap 1 gaan nabouwen. Dus ik ga die nummering aanzetten. Zo, dat was eenvoudig op zich. Ik ga de juiste provincies en gemeenten, ga ik een niveau dieper zetten. Zo, dat doe ik bij Nederland ook. Tot aan Luxemburg. Zo, en die van Luxemburg gaan we ook wat verdiepen. Zo. Um, dan, bij Antwerpen moet ik enkele steden of gemeenten ook nog eens gaan verdiepen. Dus dat doe ik nu ook. Zo, en die doe ik ook wat dieper. En deze zet ik ook wat dieper voilà. Je ziet dat mijn nummering niet degene is die ik aan die kant heb. Dus ik ga die zo dadelijk nog wel nog eventjes moeten aanpassen. Dus bij Groningen ga ik dat ook weer doen. Inspringen. Bij Limburg. Uh, aanduiden natuurlijk. En dan inspringen. Hier ook. Deze twee moet ik nog inspringen. En die onderste twee ook. Zo. Dan ga ik eventjes kijken. Of hij dat mooi mee verandert. Als ik hier bij de lijst kies voor deze. Want dat is de juiste opmaak. Dat eventjes aanpas. Dan zie je dat het veel duidelijker wordt. En nu Ik had dit in het rood en in drukletters moeten zetten. Op zich zit dat niet in de opgave. Maar je mag dat natuurlijk wel altijd gaan doen. Hè. Dus ik denk dat het vet staat. En ook in een rood kleurtje staat. Dus ik ga eens proberen. Oei. Of ik die opmaak mee kan kopiëren. Zo. De opmaak hier doortrekken. En hier. Dat lukt dus niet helemaal. Ik ga het nog eens opnieuw proberen. Als we alles aanduiden, doet hij het misschien wel. Ja, dan doet hij het wel. Dus ik klik er genoeg in. Zo, pak het verfkwastje, En druk hierop. Dan deed hij het wel. Oei, ik zie dat hij de tekst nog niet in hoofdletters gezet heeft. Dat doe ik ook nog. Zet de tekst. Dat heeft op zich niks met de nummering te maken natuurlijk. Hè? In hoofdletters omzetten. Dan zit er nog een klein beetje extra in. zie ik. Voeg tussen Bertruijs en de onderste Luxemburg ook strassen toe. Dus hieronder. Typ ik de strassen. En de nummering zou mooi mee moeten mee opschuiven natuurlijk. Eh, Voeg onder kapelle het volgende toe. Is geen provincie maar kanton. Dus als ik dit nodig heb, ctrl-c. En ik wil dat onder kapelle hier gaan toevoegen. Het moment dat ik enter druk, gaat die de nummering weer natuurlijk doortrekken. Dus ik doe dat eventjes terug weg. Wat had ik moeten doen? Shift-enter. Je weet dat dat een zacht regel -einde is. Daar ga ik die tekst eventjes kunnen plakken. Oei, dat wat meer aangeduid zie ik. Dat is op zich niet zo heel erg. Ik moet die in lettergrootte, puntgrote 9 gaan zetten, zie ik. Hieronder moet ik ook een stukje tekst plakken. En dat is deze tekst hier. Zo. Even aanduiden. En die gaan we hier plakken. Zo. Dit hebben we niet nodig. Ook maar kanton. puntje, puntje, puntje. En dat moeten we ook in puntgrootte 9 gaan zetten. Zo. Dan denk ik dat we er eigenlijk zijn. Dan is de oefening op zich eigenlijk al af, hè.